Dat betekent wapens van vlees en bloed. Wist je dat we elke dag in oorlog zijn? Als we naar al het lijden kijken kunnen we misschien denken dat de gevechten buitenaf plaatsvinden. Maar in werkelijkheid vinden ze binnen in ons plaats, op het slagveld in ons denken. Wanneer we falen om het slagveld te identificeren zullen we ook niet onze vijand kunnen herkennen. We hebben de neiging te geloven dat mensen, geld, religie of het systeem onze problemen zijn. Als we ons denken niet vernieuwen, dan lopen we het risico om die leugens te blijven geloven en belangrijke keuzes te maken gebaseerd op misleiding. Elke dag wordt ons denken gebombardeerd met een constante stroom van klagende gedachten, verdenkingen, twijfels en angsten. Elke gedachte kan een nederlaag en verwoesting veroorzaken, maar het uitreiken naar Gods waarheid kan overwinning en vreugde brengen. Wellicht zijn er grote bolwerken in je leven die afgebroken moeten worden. Laat me je bemoedigen door je eraan te herinneren dat God aan jouw kant is. Er is een strijd gaande en je denken is het slagveld, maar het goede nieuws is dat God aan jouw zijde vecht. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heilige Geest, ik wil niet worden misleid, zodat ik de echte strijd in mijn denken negeer. Laat mij op mijn hoede zijn, zodat ik de goede strijd kan strijden. Met u aan mijn zijde kan ik niet verliezen. Amen.